Nou, de onregelmatigheid van het niet werken is begonnen. Het is uh, kwart over twaalf en ik denk ik hoef er morgen toch niet vroeg uit. Dus ik ga lekker laat slapen. Jee! Kijpje omhoog! Maak het even blauw, dan hou ik ook van jou! <lacht> Mijn lieve mensen, het is zondag en het is, ik schaam me een beetje dood, een kwart voor één en ik heb nog geen ene reet uitgevoerd. Haha, nou dat komt, ik heb best wel een drukke zaterdag gehad, nee dat valt ook wel weer mee. Maar ik ben deze dansen gisteravond, ja en dat was best leuk, dat was gezellig. Ik heb gedanst als een malle, leuke mensen om me heen, veel gelachen, dat was een, uh, een bandje. Nee, het waren drie mannen die aan het zingen. De drie jees, maar dan anders. Geen idee hoe ze heet eigenlijk, maar uh, ja, ik heb het gezellig gehad. <coughs> en zoals je kunt horen heb ik ook meegezongen. Ik heb het gezellig gehad. <lacht> en ik heb ook mijn vlog even teruggekeken van gisteren. Voor jullie van vorige week zaterdag. Het koken in Engels. Ik denk niet dat dat een succes gaat worden. <lacht> oh. Hoe kom ik er in godsnaam bij om te denken dat als je het in Engels doet, dat je dan ineens... ...honderden abonnees erbij krijg. Ik blijf het gewoon in het Nederlands doen hoor. Want ik ben toch gewoon ook Nederlands. hè? Dat lult ook veel makkelijker dan al dat Engels. Ik ben ook helemaal niet grappig in het Engels. Niet dat ik dat in het Nederlands ben, maar in het Engels al helemaal niet. In het Nederlands probeer ik nog een beetje. Maar in het Engels moet ik veel te veel nadenken. Dat gaat er niet worden hé. Ik, uh, ik ga naar maar eens uit, want ik moet ook wat eten hè? Nou kijk. kijk eens wat een actie. De wasmachine draait inmiddels ook. Oké. <tokk> <Okay>. Opschal. <tokk> Zo. Mijn stem is helemaal niet wat het hoort te zijn, want... Uh, ja. Zingen, hè? Ik zei het net. <tossimus> <tossimus> op zo'n typische uh, regenachtige zie ik zondag. Ja, wat doe jij op zo'n typische regenachtige zondag? Ik dus heel weinig. Maar uh, wat ik onder andere dus wel doe, en dat heb ik in een van eerdere video's ook wel eens gezegd, kijk ik uh, YouTube-filmpjes en ik zit nu toddlers en tiara's te kijken. En dan verbaas ik me toch elke keer weer hoe ver mensen daarin gaan. Ik, ik probeer het dan van twee kanten te kijken, van de ouders en van de, van de kinderen. Als ze zo jong zijn dan kunnen ze helemaal niet beslissen of ze dat leuk vinden of niet. Ouders kunnen dat wel heel vaak zeggen van ja dat vindt ze leuk en maar hoe, hoe kan je nou in godsnaam weten van zo'n klein kind wat nog geen boe of ba kan zeggen of ze dat leuk vindt ja of nee. Oh. misschien word ik er een beetje allergisch voor. <laughs> en dit hoort ook bij de zondag. Lekker kroelen met de kat. Oké, okay, soms komt het voor dat ik op een zondag iets heel geks bedenk. En ik bedacht mij vandaag: ik heb twee kookboeken. En jullie gaan er even uitkiezen uit welk kookboek ik iets moet gaan maken. Dat is een hele grote uitdaging voor mij, want dat zijn twee. Indische kookboeken. En ik mag dan wel een beetje pinda zijn, maar uh, het koken ervan... ervan, ervan er, er, het koken heb ik niet zoveel gedaan nog. Dus, vanaf nu. Dit zijn de twee kookboeken. Dus, het Indische kookboek van A tot Z. Of, wanneer kookboek? Ik heb het idee dat deze wat ouderwetser is. Laat het me weten in de comments. Thank you. En bij de weg. Ik keek net die opname even terug, maar... Uh... Ik zie er behoorlijk spooky en onuitgeslapen uit. Maar ja, daar zullen jullie het maar even mee moeten doen. Ik hoef de deur niet uit, dus er gaat ook niks op me giechel vandaag. En uh, die troep daarachter heb ik ook maar even opgeruimd. Hey, goedemorgen lieve mensen. Vandaag ga ik met het openbaar vervoer naar Breda. Ja, dat is voor mijn eerste doel werk zoeken. Omdat mij ook geadviseerd was om me om te laten scholen tot uh, bijvoorbeeld conducteur. Denk ik, ik ga met het openbaar vervoer vandaag en kijk of ik een conducteurtje tegenkom. Misschien kan ik hem of haar wat vragen stellen. Gaan jullie met me mee? Wacht eens op de bus. Hè? Vergeet niet om uit te checken met uw OV-chipkaart. Nou had ik via 9292 een reisadvies opgevraagd. 11 .58 uur 58. Om dus. Voor 4B. Oké, okay, we gaan rennen. Daan, <laughs> not. 4B, Graag even 4B scoren. Nou, dit doet me denken aan uh, de keer dat ik naar Pink ben geweest. Er zat ook geen sterveling in de trein. Nu ook niet. En het is toch altijd even een beetje spannend of ik wel in de juiste trein stap, dat toch wel? <laughs> en ook dus, uh, maar niet, hè. Oké, okay, dan sta ik hier in de middel of doen? want het blijkt dat ik dus verkeerd ingecheckt heb. Het is tegenwoordig allemaal met kleur. Jemig. Ik als nooit openbaar vervoergebruiker weet toch helemaal niet hoe dat werkt? Het poortje gaat gewoon open, dus ik denk ik ben gewoon ingecheckt. Maar nee, nee, zegt die meneer, want uh, kijk, hij is rood. U bent niet ingecheckt, dus zegt hij. Moet je even bij lage Zwaden weer uitstappen en daar even checken, inchecken, want anders kom je in Breda er niet uit. Nou, ben ik hier in de middel op nou hè? Ik heb geen idee hoe dit werkt. En het regent. Gat van de Nou, ik zie daar een incheckpoortje, ding, val. Dan ga ik dat maar doen en dan maar weer wachten op de Godsan, als ik me nou op tijd kom. Checked. Ja, dat is goed. Oh, lang leven het openbaar vervoer? <laughs> ik denk, ik ga de meneer niet vragen hoe hij vindt om dit werk te doen. Daar had ik even geen zin in. <laughs> Jongens, dit weer is toch niet goed voor mijn haar? Ik ben blij dat ik de trein een uur eerder heb gepakt. Het is echt helemaal te waard gekomen. Kijk ja. kijken wat ik ben. <laughs> Helemaal weer ingestapt. Station Ik heb mijn navigatie alvast op lopen gezet. Maar ik zit nog in de trein, dus dat gaat als een malle. Links afslaan. Links afslaan. Hij blijft berekenen. Rotterdam Centraal, elf, Den Haag, Holland School. Uitchecken is gelukt. Nu even kijken waar ik heen moet lopen. toch gelukt. Ik heb wel een stukje met de taxi moeten reizen, echt een mini stukje voor 1250. Goh, Maar ja, het gesprek is geweest, we gaan het weer afwachten. Aha, die zijn rood, die zijn geel, juist. Toch wel weer prettig op eigen terrein. En nu zie ik het inderdaad. Kijk, die linker zijn rood en die rechter zijn geel. Daar is het dus misgegaan. Lekker suf. En uh, ondanks dat het regent, ik ga lekker lopen. Ik durf wel. Oei. Zo, er wordt er bijna iemand voor zijn ballen gereden. <laughs> oh, dat is niet om te lachen. tot weer thuis. En uh, het is al bijna weer donker. Dan komt dat ik nog op visite geweest ben. Oh, lekker handig is nog jong zijn met de camera. En um, ja. Het was nogal een belevenis. Zo'n reisje met het openbaar vervoer naar Breda. Gewoon, je, je jas eventjes op de grond. Tjoh, joh, joh, joh. Ik had het echt niet in de gaten hoor. Ik heb helaas uh, geen conducteur dus uh, kunnen interviewen. En daarbij vind ik het toch ook best wel een dingetje om in het openbaar te vloggen. Iedereen staat je raar aan te kijken met zo'n ding in je hand. Soms pak ik ook gewoon alleen de telefoon dat ik zonder zo'n apparaat in mijn hand film. Want ze vinden het allemaal maar een beetje spannend. En dat vind ik dan ook als ik tegen een camera aan. Ben. Maar goed, ik heb een gesprek gehad, wordt vervolgd, wordt voorgesteld en we gaan het wel weer zien. Oh, lieve mensen, ik ben zo opgewonden nu. Ik ben zo hyper, want uh, de cursus gaat bijna starten bij LOE Management Assistant. Ik heb daar zo enorm veel zin in. Ik ben zo aan het bellen gegaan en aan het mailen gegaan door om het een beetje op te laten schieten. En het is bijna zover. En ja, ik heb ook gelijk geregeld voor een uh, groenboek, want die uh, zou ik ook krijgen, staat erbij. Dus die moet ik ook hebben natuurlijk. Maar oh, ik zit vol energie. Ik heb er zoveel zin in. Maar dat zei ik al, geloof ik. Oh, maar ik heb ook gezien... <laughs> Ik heb ook iets leuks gezien, wat ik ook heel erg leuk vind. Trouwambtenaar. Ja, serieus. Trouwambtenaar. Ik, ben, ik was op Facebook een beetje aan het kijken. En toen zag ik een advertentie voorbij komen over een cursus voor Trouwambtenaar. Trouwambtenaar 2.0. Dus dat is een hypermoderne Trouwambtenaar. Nou, dat lijkt me echt zo leuk om te doen. <lacht> ook daar kreeg ik een hoop energie van. Oh, wat geweldig. Hé, <lacht> hey, wordt vervolgd. Wil je dit nou blijven volgen en wil je mij steunen, zou ik hartstikke leuk vinden. Doe even een duimpje omhoog op deze video. Abonneer op mijn kanaal, want daar kan ik ook geld mee verdienen. En dan stroomt het allemaal lekker binnen. En dan is Miriam Happy de Peppy. Niet alleen om het geld, echt niet, want dat is niet hoe ik ben. Nee. <laughs> hey, thanks voor je steun. Tot de volgende video. Bye.